Nou, uh, hij was uh, vorig jaar jurylid en uh, ik stond inderdaad in de finale van de uh, Autobrijf van het Jaar verkiezing. Dus, uh, net als de jongens vandaag hier. een geweldige ervaring. Het uh, geeft er een enorme boost binnen je bedrijf, want uh, de mensen die bij je werken, die, uh, die hebben toch de indruk dat je goed bezig bent en je klanten natuurlijk ook. En uh, ja, ook de jury was zeer kritisch, maar uh, we hebben er veel van opgestoken. Oké, okay, maar je zegt ze hebben de indruk dat je goed bezig bent, hoe heb je laten zien uh, uh, dat dat ook zo is? Jij hebt dat gecontroleerd dus? Ja, ja ik ben uh, bij Patrick geweest op zijn bedrijf en het hele bedrijf uh, doorgelopen. En gekeken naar hoe sta je in de markt, hoe presenteer je met website, met social media, hoe ga je met maatschappelijk verantwoord ondernemen om. Nou, dan kan Patrick je alles vertellen over een, onder andere een fietsactie die ze gedaan hebben. Zeer indrukwekkend, veel klanten mee naar zijn bedrijf gehaald. Dus hij weet zijn klanten wel te bereiken. Nou, we hebben heel veel. Uh bereikt door op social media heel veel mensen twitter Facebook ja en daar zet je foto's op ja daar wordt, wordt zoveel op gereageerd alleen om die actie of trend die actie voort. maar ik heb mensen zeg maar echt zeven maanden uh, lopen vervelen zeg maar uh, bewijs van spreken niet helemaal natuurlijk nee. maar mensen praten nog steeds over uh, hoe was die finale nou, weet je wel? Terwijl het een jaar geleden is. Maar die weten nog steeds dat ik in de finale heb staan. Ons bedrijf. En dat was gewoon fantastisch. En dat, dat mensen die volgen dat heel lang op, dat is wel heel, heel leuk. Denk je dat je daar in de toekomst dat je dat voort moet zetten? Dat, dat je ziet dat dit zo'n resultaat heeft. Is social media nodig voor je bedrijf Absoluut. in de toekomst? Maar maatschappelijke betrokkenheid, zeker net zoveel. Het is niet alleen die social media. Want een paar auto's op internet zetten en Facebook en Twitter, dat kan iedereen. Maar het is net iets anders. Uh, ...dingen doen in je bedrijf waar je niet eens benul van hebt als dus je doet. Het sponsoren van een voetbalteam, dat, dat doet ook iedereen, maar meld het een keer. Of uh, een leuke actie uh, binnen je bedrijf zelf... Uh, ...waar mensen gewoon hele simpele dingen kunnen winnen. Ja. Of dat je iets van een goed doel schenkt. Of, uh, maakt niet uit wat je doet, actief. Ik was vorig jaar sportief actief. Nou, dat vinden mensen leuk. Die vinden die auto's ook leuk, maar die vinden juist het andere net zo belangrijk. Die persoon in het bedrijf... Die juist met meer dingen bezig is, alleen met auto's. Je, je bent het bedrijf? Ja. Oké, okay, dus je gaat zo so direct ook een tweet posten over dat je hier nu Absolute. bent? Absoluut.